Nu ik een duidelijk beeld heb van wat ik ga ontwerpen, start ik met het maken van een prototype. Met een prototype kan ik bepalen of mijn idee goed werkt en er goed uitziet. Kijk maar met me mee! Met een prototype maak je je ideeën tastbaar. Je hebt al eerder in het proces tekeningen gemaakt van je ideeën en deze tekeningen ga je nu werkelijkheid maken. Een prototype is dus een uitwerking, een model van je ideeën. Een prototype maak je om te weten of je idee uitgevoerd kan worden. Je wil bijvoorbeeld weten of de poten stevig genoeg zijn. Of je wil weten of de structuur van de website die je maakt logisch is voor de bezoekers. Je prototype heeft dus altijd een specifiek doel. Het is vaak zo dat je meerdere prototypes maakt, omdat je meer doelen wil behalen. Als je een prototype hebt gemaakt en je bent erachter gekomen dat het niet werkt zoals je wil, dan ga je natuurlijk nieuwe ideeën bedenken en tekenen. Je maakt dan bijvoorbeeld weer een braindump. Zo herhaal je de stappen van het proces totdat je een prototype hebt dat werkt. Je kan een prototype voor jezelf maken om te kijken of wat je hebt bedacht ook wel echt werkt. Daarnaast test je ook elk prototype dat je hebt gemaakt om feedback van de gebruiker te krijgen. Zonder een test weet je natuurlijk niet of het prototype wat je hebt gemaakt wel echt werkt. Kijk het filmpje over de gebruikerstest voor de uitleg over het doen van een test. Elk prototype heeft een ander doel, dus elk prototype ziet er ook anders uit. Je kan bijvoorbeeld een papieren prototype maken. Je maakt het prototype niet met duur materiaal zoals hout, maar gewoon met papier of karton. Met papier kan je snel iets maken. Het heeft geen nut om lang te werken aan een prototype van hout als dat niet nodig is. En als het papieren prototype een paar centimeter kleiner moet, dan is dat ook zo gedaan. Een ander soort prototype is het functionele prototype. Bij het functionele prototype is het doel om de functie te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de werking van een lade of een scharnier. Als je alleen het scharnier als prototype wil uitwerken, hoef je natuurlijk niet het hele ontwerp te maken. Dan kan je gewoon twee losse platen pakken en het scharnier er bijvoorbeeld tussen zetten en dan kan je het uittesten. Voordat je start schrijf je eerst op wat je doel is, waarom je het prototype wilt maken. Je kan je met het prototype richten op de interactie met de gebruiker, de functionaliteiten, dus de meer technische dingen zoals schaneren of laden, of je kan je richten op het uiterlijk van het ontwerp. Je kijkt dan naar de vorm en het uiterlijk en wat de gebruiker van het ontwerp vindt. Bij mijn idee zijn er ook best wat dingen die ik nog wil weten. De probleemstelling, doelen en eisen zijn mijn startpunt. Hiermee kan ik bepalen wat ik precies wil uitwerken. Ik ben benieuwd naar de poten van het scherm en hoe deze het best bevestigd kunnen worden. Ik heb een braindump gemaakt met verschillende soorten vormen van poten voor mijn ontwerp en ik heb daar de beste uitgekozen. Deze werk ik verder uit, zodat ik precies weet hoe ik het ga maken. Ik maak een aantal simpele prototypes van papier en karton om te kijken wat wel en niet werkt. Wat wel interessant is bij het maken van een prototype, is dat je al snel tegen nieuwe ontwerpproblemen aanloopt en hier een goede oplossing voor moet bedenken. Als ik mijn poten maak, zie ik dat wanneer ik het scherm dicht wil klappen, de poten in de weg kunnen zitten. Dus ik probeer dan nieuwe oplossingen te vinden. Ik teken soms even snel iets uit en soms pak ik een A4'tje om snel even een indruk te krijgen van de vorm. Zo blijf ik op en neer gaan tussen probleem en oplossing tot ik de beste oplossing heb. Zoals je hebt gezien is het maken van een prototype heel belangrijk. Je ziet hoe je ideeën die eerst alleen op papier bestonden nu echt te zien zijn. Je gaat ze straks ook testen en bespreken met de gebruiker bij de gebruikerstest en dan eventueel aanpassingen maken. Ik heb gezien hoe mijn ideeën steeds duidelijker werden en meer vorm kregen. Ik moest soms wel dingen aanpassen, maar daardoor heb ik nu wel echt iets bruikbaars. Succes bij het maken van jouw prototype!